Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben Gerry van Kampen, 59 jaar en trotse Nijmegenaar. Ik ben trouwambtenaar, ik maak videoproducties, maar bovenal ben ik stadionspeaker bij de mooiste club van Nederland. Ons NEC. Maar ik doe ook aan politiek. Samen met mijn collega's van de Stadspartij Nijmegen wil ik me graag inzetten voor onze stad. Niet links, niet rechts, maar Nijmegen. We moeten trots zijn op onze stad en dat moeten we uitstralen. Onze Romeinse roots, onze bourgondische levensstijl en onze liefde voor de stad. Wij willen geen stoplichten, maar we willen verkeerslichten. Mobiliteit geldt namelijk voor iedereen. De bereikbaarheid van Nijmegen heeft zijn dieptepunt wel een beetje bereikt, vinden wij. Natuurlijk moeten er huizen bij, maar wel op verantwoorde plekken. En daar valt het stadseiland zeker niet onder. Als vervuilers zich niet aan de regels houden, dan gaan we daarvoor liggen. Ga stemmen voor jouw stad, voor mijn stad, voor onze stad. Lijst 5, Stadspartij Nijmegen. Wij fixen het.